Goedemorgen, welkom bij ons. Goedendag. Ligt dan meer kijken natuurlijk. Uh, welkom bij ons Italië. Um, vandaag ga ik het hebben over koffie. Niet dat ik nou echt een hele grote koffiekenner ben. Helemaal niet. vind de koffie lekker? Ooit vind ik niet lekker. Um, maar, hoe vaak komt het niet voor dat je in een vakantiewoning bent en dat je eigenlijk helemaal goede koffie kunt zetten? In het verleden wij zelfs wel eens van die kleine zakjes met espresso of cappuccino meegenomen verschrikkelijk, erg, moet niet kunnen. Um, in mijn reis door Italië ben ik ontzettend leuk op raad Perculator. percolator. Hele mensen kennen ken de percolator wel. Dat is een percolator. Onderin gaat water, koffie middenin. Je zet hem op het vuur. En het water gaat met het koffie heen, de overdruk en ik heb een heerlijk pakje koffie. Ik zal het even laten zien. Op zich is dit natuurlijk helemaal niks nieuws. Water gaat erin. Filter erop. Koffie erin. ieder op. En klaar. Wat is nou wel heel erg leuk. En uniek. Hij is van hout. Hij is helemaal van hout. Uiteraard wel om de staal onderkant, maar van binnen ook, het niet te zien, hout. Dit heeft als gevolg dat de koffie een hele mooie zachte smaak krijgt. Het zijn verschillende soorten hout. Dit is mahoniehout. Hier in de nieuwe, is die ik trouwens zelf gebruik, al jaren. Als wij vakantie gaan, dan doen we altijd mee. Heerlijk. In totaal kun je ongeveer zes espresso kopjes uit één kan halen. Het is 300 ml. De meeste mensen zullen er wat meer in doen. Ik heb hele lekkere koffie. Helaas is die nog niet in de webshop. Ik ben er heel druk mee bezig. Fadi koffie uit Poeljaar. Ongelooflijk mooi. Dit is 100% Arabica, dus wel een lekker pittige bakkie. Of je staat de genees aan, dat rijd ik nu al lekker. Kan ik je erop? Even goed vastzetten. Op de inductieplaat. De productieladen aan. En we gaan uh, lekker koffie maken. Kijk, er wat koffie uit. Oké, zo Binnen twee minuutjes hebben we dus een heerlijk uh, pakje koffie in het houtkannetje. Geeft heel veel mooie extra smaak. En het ziet er gewoon, ja, zijn, het ziet er geweldig uit. Uh, even inschenken. En natuurlijk heb ik wel een goede koffie gebruikt. De Vadi koffie, maar je kunt ook eigenlijk elke espresso koffie kunnen gebruiken. En ik zeg, geniet ervan. En vergeet niet webshop.rozenitali te bezoeken. Om het koffiezet te gaan bekijken. En binnenkort krijgen we ook een lekkere koffie. De die weet ik niet zeker. Maar er komt een andere lekkere Italiaanse koffie bij. Geniet ervan en veel plezier. Dankjewel.